Goedemiddag, mijn naam is Ilja Blok. Ik ben hier artsassistent cardiologie in het Haga ziekenhuis, inmiddels iets langer dan een jaar. En wat mij enorm aan heeft getrokken hier is de prettige sfeer die er heerst op de verpleegafdeling. De samenwerking met de verpleging hier ervaar ik als zeer prettig. We spreken elkaar met de voornamen aan, we lopen gewoon langs bij elkaar als er wat nodig is. En um, we doen samen beslissingen over diagnostiek en vervolgbeleid, waarbij het mij opvalt dat de verpleging hier ontzettend proactief is en echt probeert zelf mee te denken van wat kan er het beste met de patiënt gebeuren en welke kant moet het opgaan. Wat leuk is, is de warmte waarmee beginnende medewerkers verwelkomd worden op de afdeling. Ik ga nog steeds elke dag met veel plezier naar mijn werk. Jij binnenkort ook?